Goedemorgen. Nou, zo uh, maak je een vlogje met uh, denk 28 tot 30 graden in de zon in een polo shirtje. En zo sta je in een soort storm. Uh, dus ja, makelaar door weer en wind, zeg ik altijd. Misschien dat ik wat lastig te bestaan, uh, verstaan ben door de wind, maar uh, ik sta hier op het Salvatorhof in uh, Noordwijkerhout. En, uh, het is een uh, heel leuk hofje zoals u achter mij ziet. Met uh, al een bijzonder anona. Dan kunt u mij wellicht wat beter verstaan. En dan gaan we gewoon eens even de woning zelf bekijken. Ja, Nou, hier uh, komen we binnen. En het bijzondere aan de woning is, is dat het eigenlijk alles heel hoog is. Je hebt hier een heel hoog plafond. Uh, het is ook een, uh, een huis met drie lagen. Maar waarbij je op de eerste etage de woonverdieping hebt. En hier op de parterre heb je een... Uh, ja, eigenlijk een hele grote ruimte die voor uh, meerdere doeleinden te gebruiken is. Kijk, die list is al uh, druk uh, achter hem aan het meten en foto's maken, dus uh, die gaat er wat moois van maken. Ja, het is echt een ruimte, ja, kantoor aan huis, uh, cave tegenwoordig natuurlijk hip voor uh, de computer etcetera. Maar uh, misschien iets van pedicuursalon, al die dingen zijn uh, zeg maar uh, in te vullen voor die ruimte, multifunctioneel. En dan loop je dus naar boven en dan kom je op een, uh, een overloop met het toilet. En dan ga je hier eigenlijk een, uh, de woonetage uh, op, woonkamer. Dat grenst uh, gelijk met een uh, mooi groot terras erachter. En nou, achter mij hier nog uh, echt een lekkere eetkeuken. Een grote tafel en hier de keuken achter mij. Nou, het is een uh, heel. Uh, ja, modern huis, uh, wat ik al zei, uh, ook qua ligging is het echt super. Uh, waarom? Omdat je, het ligt eigenlijk in het centrum tegen de winkels aan. Hier achter mij uh, liggen eigenlijk alle winkels: bakkers, bakkerslagen, restaurantjes, uh, echt de Winkelstraat, de Dorpstraat in Noord-Dekkerhout. En um, scholen, sportvelden, openbaar vervoer, eigenlijk ligt dat allemaal op loopafstand. En uitvalswegen zijn ook gewoon echt uh, ja, dichtbij. Zo zit je snel op de A44 en kan je uh, snel richting uh, bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag. Nou, dan lopen we nog even naar boven. Dan krijgt u nog een wat beter beeld. Dit is ook leuk, Ja, lastig te zien, maar kijk, u kijkt hier naar een raamende straat en je hebt uh, hier een soort antersol. Ja, Gewoon echt heel speels ingericht, niet alledaags en dat maakt het vaak juist zo leuk. Het is absoluut geen standaard woning. Even kijken, hier komen we op de tweede etage, nou hier achter mij uh, echt een moderne grote badkamer met alles erin, bad, douche. En je hebt hier echt uh, twee heerlijke grote slaapkamers. En wat vooral opvalt, nou u merkt al net buiten dat het erg onstuimig weer is, maar het is gewoon een heel lichthuis. Zelfs uh, op een dag als vandaag heb je echt heel veel lichtinval en is het echt uh, een heerlijk woonhuis. Stel dat je wat ouder bent, ja, dan is het gewoon de locatie fantastisch omdat je natuurlijk dicht bij het centrum zit. Nogmaals, ook voor een gezin is het een ideaal huis met verschillende grote goede ruimtes. Zegt u nou van nou, dat lijkt mij toch wel eens interessant om van binnen te bekijken. Bel me, stuur me een mail of stuur me even een WhatsApp. Dan maak ik graag even met u een afspraak en dan loop ik graag met u even door de woning heen. Ik hoop je snel te zien. Tot ziens!